Ik weet niet of jij het fenomeen bodywrap kent of dat je iemand in je omgeving hebt die dat ooit heeft gebruikt. Ik ken het een klein beetje van Instagram. Ik zag het wel eens voorbij komen, maar ik heb het nog nooit zelf uitgetest of iemand... In mijn naaste omgeving gehad die dat heeft gebruikt. Dus uh, tijd om het uit te testen. En ik kreeg de kans om het uit te testen. Wat super leuk is natuurlijk. Speciaal voor mijn blog. Iets apart. Een bijzonder product. Waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. En het heet That Crazy Wrap Thing. En het is van It Works Global. Um, de bodywrap komt in hele dunne verpakkingen. Hier zit er eentje in. En als je het bestelt via internet. Dan krijg je een doos met vier stuks. En ik zal je uitleggen waarom, want dit is er dus zeg maar één. En dit kun je aanbrengen, het is een soort heel dun doekje. En die kun je aanbrengen op je lichaam waar jij het zeg maar wil. Bijvoorbeeld als je denkt van, hm, uh, mijn benen we kunnen wel iets minder cellulite gebruiken. Of ik wil mijn buik iets strakker. Of mijn armen zien er niet zo mooi uit en moeten meer getoond worden. En, dan kun je eigenlijk die bodyweb daar leggen en laten inwerken. En het uh, hydrateert je huid op een bepaalde manier. Met, het bestaat eigenlijk alleen maar uit natuurlijke stoffen. Heel bijzonder. Ik heb echt een heel lijstje gehad aan alle natuurlijke stoffen die hierin zitten. Dat is wel heel bijzonder, want er zitten eigenlijk helemaal geen chemische stoffen in. Dus het is eigenlijk heel ja, plantaardig. En dat trekt me wel. Dat idee vind ik heel erg mooi. Um, wat het nou precies doet, het hydrateert gedurende 45 minuten. Dat is de inwerktijd van de web. Zolang moet je het om je lichaam heen laten zitten. Uh, hydrateert het je huid. En um, de soort lotion waarmee dit doekje is doordrengt. Werkt dan in op je huid. En daardoor moet je huid er dus mooier, strakker, um, gladder, zon, uh, met veel minder cellulite of wat dan ook. Er dus beter uitzien. Zou, je zou eigenlijk kunnen zeggen... Yeah, dit is het wondermiddel voor het vrouwelijke lichaam. Want welke vrouw, ja, welke vrouw wil nou niet een strak mooi gevormd lichaam zonder cellulite of wat dan ook. Dus tijd om dit product uit te testen. En ik ga het gewoon samen met jullie doen. En um, ik zal je laten zien wat de resultaten bij mij zijn. En hoe ik het ervaar. Want ik weet zelf ook helemaal niet uh, of het werkt of het wat is. Dus ik heb hier één verpakking. En ik zal het gebruiken op mijn buik. Omdat ik denk, ja dat is denk ik het makkelijkst. Voor een filmpje. En als we dan toch een beetje een plek moeten uitkiezen waarvan je denkt dat kan beter. Dan kies ik voor de buik. Dus uh, dat gaan we doen. Maar als je het dus op je benen wil gebruiken. Dan heb je dus twee verpakkingen nodig. Omdat als je het op één been zou gebruiken. Dan wordt in één keer het ene been misschien iets dunner dan het andere. Dus dan heb je niet uh, gelijke resultaten. Dus dan heb je er twee nodig. Daarom bestaat uh, zo'n doos uit uh, vier verpakkingen. Um, dan kun je die twee per keer gebruiken. Um, wat ze ook zeggen is dat als je het hebt aangebracht, uh, de eerste keer moet je het 45 minuten laten inwerken. Om te kijken of je huid niet gevoelig is voor de stoffen die erin zitten. Dus dat zal ik ook doen. Maar wat je ook kunt doen als je het al vaker hebt gebruikt, dat je het bijvoorbeeld een hele nacht laat zitten. En dan is het handig als je ook um, fat Wrap koopt. En dat is eigenlijk een soort folie wat je er omheen kunt wikkelen. Zodat je bed eigenlijk niet vies wordt en dat um, de wrap gewoon op zijn plaats blijft zitten. Um, des te langer je het natuurlijk laat inwerken, des te beter de resultaten zullen zijn. Um, ik laat het dus 45 minuten inwerken. En um, wat ook mij is verteld, is dat het heel erg belangrijk is dat je gedurende dagen dat je het hebt gebruikt, uh, heel veel water drinkt. Ze zeggen, um, even lezen. Um, wat ze zeggen is, we recommend that you drink up half of your body weight. In pounds, in fluid ounces of water daily. Nou is het natuurlijk sowieso goed als je water drinkt voor je hele lichaam. Ik probeer het ook. Het lukt niet altijd om eerlijk toe te geven. Maar ik ga mijn best doen. Zeker met deze body applicator. Want ik wil gewoon de beste resultaten. En ik, ja, ik ga gewoon alles aan doen om de komende 72 uur. Want dat is de tijd dat het zeg maar doorwerkt. En dat je resultaat hebt om zoveel water te drinken. En dan gaan we gewoon verder kijken. Nou. Ik ga even staan. En dan gaan we de body applicator aanbrengen. Okay. En, nou, hier heb ik dus één verpakking. Ik zal hem voorzichtig openknippen knippen langs de stippellijn. Ik ben heel benieuwd wat erin zit, hoe het eruit ziet. En hoe het ruikt overal. Zo. Oké, okay, nou, pak ik hem er nu uit. Het <lacht> voelt een beetje kramig. Zo. Oké. Okay. En dit is de bodywear. Hij ruikt heel erg uh, ja, kruidig, maar ook een beetje mentolachtig. Ik denk dat het de eucalyptus is die erin zit, of de menthol. Het is lekker plakkerig. Even kijken. Zo. Oh, hij is heel groot. Super groot. Oké. Okay. En dit is hem dan. Ik moet even kijken wat de. Ah, de ene kant is echt helemaal ingesmeerd met die lotion. Dus die moet je nou jezelf toe doen. Dat kun je best wel zien. Oké. Okay. Breng het nu aan. Zo, en dan helemaal goed, helemaal goed aangesloten zit. Het voelt best wel grappig. Het ruikt echt heel erg naar menthol. Maar het ruikt wel lekker. Het ruikt een beetje alsof je in een spa bent ofzo. Zo, maar ik kan wel snappen waarom je dat vetwrap Wrap nodig hebt. Want dan blijft het veel beter plakken. Dus ik denk dat ik al mijn shirt er overheen doe. En dan blijft hij denk ik beter zitten. Yes. <laughs> Oké. Okay. En dit kun je dus om alles doen. Je kunt het om je benen doen, om je armen, wat je zelf wilt. Maar hij is dus heel groot. Dus um, om je armen, nou, dan gaat hij wel bij mij drie keer omheen of zo. Uh, dus daar moet je ringen mee houden. En wat ik er trouwens niet bij heb verteld, is dat het het beste werkt als je net onder de douche vandaan komt. Als je pori nog lekker open staat. Dan is het natuurlijk een beetje lastig, maar. Om een video te maken, om eerst te filmen, daarna onder de douche te gaan staan en daarna weer terug te komen. Dus ik heb het gewoon even zo gedaan. Uh, maar het is nu 5 voor half 10. Dus dan over 10 over 10 heb ik het, uh, moet ik hem maar weer afhalen. En dan moet ik uh, de lotion uh, om mijn buik eigenlijk heen masseren. En dan zou je eigenlijk al meteen resultaten moeten kunnen zien. Nou, ik heb mijn uh, taai opgemeten. Mijn taille is 70 centimeter. Dus ik ben heel benieuwd of er straks veranderingen in is en of je echt al resultaat kunt zien. De gebruiksaanwijzing zelf zei een aantal dingen, ik moet hem even bijpakken. Die zei van, um, what do you expect the first time you use a wrap? En dan kunnen er drie dingen gebeuren. En de eerste is, nou, dat je lichaam strakker wordt. 90 tot 95 procent van de mensen die het gebruiken, krijgen resultaten met de eerste keer gebruiken. Um, kan er niks gebeuren. En dan staat er, you are absorbing the lotion slowly. Oh, sorry, ik zal het even in Nederlands doen. Um, dat, je langzaam de, dat je lichaam langzaam de lotion absorbeert. En dat het aan het werk is door de poriën van je huid. Dus dat je veel water moet drinken en blijven meten om te kijken of het heeft gewerkt. Als je geen uh, echte resultaten ziet na drie dagen, na die 72 uur... Um, dat betekent dat je poriën niet genoeg openstaan en dat de lotion er niet weer heen kan. Dus dan moet je drie dagen wachten en weer een nieuwe applicator gebruiken. En je kunt ook opzwellen, staat hier. Ik hoop niet dat het bij mij gebeurt. En uh, staat er, nou, wees niet bang, het uh, is eigenlijk juist iets goed, Want je hebt zo snel de lotion um, geabsorbeerd dat uh, de gifstoffen die vrijkomen, eigenlijk de vrije radicalen en alles, Um, sneller vrijkomen dan je lichaam aan kan. Um, blijf water drinken om je body te helpen schoonspoelen van de gifstoffen. En mensen die dus opzwellen, krijgen eigenlijk een betere resultaten, staat hier. Nou, ik ben heel benieuwd. Over 45 minuten kijken we verder. Ondertussen ga ik maar eventjes lekker koffie zetten of iets dergelijks. Want het is gewoon nog vroeg in de ochtend. En we kijken straks verder. <laughs> Oké, okay, de 45 minuten zijn om. Ik ga nu de werper afhalen. En het voelde heel erg grappig. Uh, tijdens de inwerktijd. Het voelde echt heel tintelend. Maar ik voel ook iets geks in mijn benen of zo. Ik kan het niet helemaal omschrijven. Het is heel apart. Um, en nu moet je zeg maar de overgebleven lotion die nog op je huid zit. Moet je nog verder inmasseren. Dus dat ga ik doen. Maar dat ga ik niet voor camera doen. Dan wordt het een beetje awkward. En daar kom we weer. En dat ga ik doen. Dan um, zal ik je nog even verder vertellen hoe het was. Oké, okay, zo. So. Nou, de bodywrap is eraf. En ik heb um, alle lotion ingemasseerd in mijn huid. Want dan kan dat nog doorwerken. En um, ik heb ook maar even een glas water erbij gepakt. Want dat moet volgens de zijn Wij niet veel water drinken. Dus ik begin er alvast mee. Um, het voelde echt tijdens de inwerktijd heel erg tintelend. Maar het werkte door in mijn benen. Het is heel apart. Ik kan het niet echt omschrijven. Het was een heel gek, uh, gek gevoel eigenlijk. Wel grappig. Uh, niet storend. En uh, ik heb ook niet het gevoel dat mijn huid gevoelig is voor de werkstoffen. Dus ik kan hem de volgende keer gewoon iets langer laten zitten. Je behaalt natuurlijk ook meer resultaat als je dit herhaalt. Dus ik heb er nog een tweede. En die zal ik over drie dagen nog een keer aanbrengen. En ik wil sowieso over 72 uur ook even een nieuwe video maken om te kijken of ik al centimeters ben verloren. En hoe ik die dagen heb ervaren. Dus um, dat moet je even afwachten voor het optimale resultaat. Want nu heb ik nog helemaal geen resultaat. Um, mijn thuis is nog steeds 70 centimeter en verder is er nog niet echt iets veranderd. Dus ik ben heel benieuwd over 72 uur of ik dan wel veranderingen zie en opmerk. Dus um, wacht die video af. Over drie dagen post ik een nieuwe en dan gaan we het resultaat bekijken. Ik ben heel benieuwd. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat je het leuk vond. En abonneer je op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En anders kun je me natuurlijk ook altijd op Instagram volgen. Tot over drie dagen.